Hey, nee, je gaat niet bij me instappen, doei. Oeh, uh. <laughs> oh, no. die was mooi. Zodra <laughs> uh, je deze auto ontploft, ga ik wel, want <laughs> ik ben kapot. Nou, dat je zoveel raketten kan afvuren is wel cool, hè? Dat is echt een film. Bro! Ja? Ja? Ja? Ja, ik dacht het dood. Dus hebben hebben toch wel gelijk, hè? Het komt door. Shooters dat ze ja. zo'n wapens kennen. Ja, we kennen wel. Dus we dat we een gebruik dat ligt nog echt niet aan fucking games. Nou ja, we. Dat Amerika ze gebruikt. Hoe was dat mis? Weet ik niet. Oké, okay, ja. Au. Oh, in Bruh. the woods. Okay, I love that one. I'm slim. Yeah, slim! I'm a chemo. The timing. Oh, shit. How you backslid. Dat was bijna, bijna <laughs> mij, Guido, thanks. <laughs> ik zat ook echt zo over Danny's schermen en kijk maar kijken van, heb ik iemand geraakt? Oh! Dankjewel. je. kijk ik nou... Jezus. <laughs> nee, dat was ook zo leuk, <laughs> Jij wil hem toch hebben? Guido, bok hem, nee. Ik hoor je, jongen. Ah fuck, kun je me net niet raken. Ik zat echt met mijn punt tegen de achterkant. <laughs>